De, de volgende groep, nu mag ik het zeggen, ze zijn met drie. Wij vertrekken van dit uh, poëtische wereld naar jazz met uh, iets heel anders, weer al. Uh, de volgende groep is uh, Trio Pated, ze komen van West-Vlaanderen. Uh, dames en heren, een enorm applaus voor Hendrik, Soet en Joram voor Trio Pated. Uh, hallo, uh, wij zijn trio bij uh, Aan de bas Soet Kempenheer. Aan de drums Joran Bemomans. En ik ben Hendrik Lazure en ik zit aan de piano. Uh, wij spelen, uh, ja, in het boekje staat er dat wij jazz spelen. En wij zijn hier een beetje om te tonen dat jazz niet alleen oude muziek is, maar dat hedendaagse jazz gewoon uh, muziek is waarin dat, uh, improvisatie een centraal element is. En wij uh, houden ervan om dat in onze muziek te steken. Omdat, uh, dan elke, elke keer dat we samen muziek spelen is het heel fris en heel nieuw, omdat het elke keer totaal anders is. Uh, het eerste nummer dat we nu gespeeld hebben is Baaksem, een compositie die ik geschreven heb. Uh, Baaksem is de plaats waar wij drie elkaar hebben leren kennen, dus vandaar de titel. En nu gaan we verder met een nummer uh, dat we samen hebben geschreven, maar dat in een nieuw jasje zit. En het is getiteld Akasoot. En nog een enorm applaus. Wel, welkom. Ik ben heel, ik ben heel wel verbaasd eigenlijk uh, nu dat ik jullie heb gehoord. Uh, we hebben een beetje op voorhand een beetje gebabbeld enzovoort, maar ik ben echt verbaasd omdat jullie heel jong zijn, alle drie, maar jullie hebben een enorme maturiteit. In, in, in, ...in jullie manier van samen te spelen. Um, hoe komt dat als er een uitleg kan gezegd worden? Ja, ik denk omdat we veel aandacht steken in improviseren, dan kun je wat je zelf voelt op het moment zelf in de muziek steken. En ik denk dat dat daar wat aan ligt. Dus jullie, jullie twee kenden al elkaar van vroeger, denk ik. Dus uh, Joram en Soet. En Hendrik, je bent pas een jaar geleden in, de, in die groep binnengekomen. Ze waren, nog niet ze waren nog niet echt een groep, maar ze kennen elkaar al van school. En dan hebben we elkaar ontmoet in Baaksem en daar zijn ze beginnen samen spelen. Dat gaat zeker nog verder, lange, du langer duren, hoop ik. Dat hoop ik ook. <laughs> wat doen jullie nu? Wat is, wat is jullie programma nu? Persoonlijk, qua studies, qua concerten, wat, wat zouden jullie verder willen doen? Ik ben nu eh, afgestudeerd aan de kunstmanioor in Brussel en ik ben toegelaten in Rotterdam. Dus ik ga nu studeren in Rotterdam. En dan hoop ik dat we nog veel samen kunnen spelen, maar ik denk dat dat wel zeker geen probleem gaat zijn. Oh, jullie gaan beginnen reizen, dat is niet zo moeilijk hè uh, En ik, uh, ik studeer nu uh, gewoon op het ASO. En, uh, maar tegelijk studeer ik al op het conservatorium van Brussel. Ja. Mijn arm is een beetje te kort. Uh, ik zit nog altijd te uh. <laughs> En u bent nog zenuwachtig. <laughs> dus u bent degene die liever niet spreekt. Oké, okay. <laughs> ik zal het onthouden. Wel, um, ik duim voor jullie drie. Laat ons hopen dat uh, dat jullie toekomst uh, nog veel beter zal zijn dan nu en het is al goed begonnen dus uh, we gaan in ieder geval al voor vanavond duimen en uh, we zien elkaar straks nog terug. Bedankt dames en heren, triopated!